lijkt erop alsof je twee kleine tumoren in je lichaam hebt zitten. Dat het leven ook morgen zomaar voorbij zou kunnen zijn. Het zijn de, de shitste jaren van mijn leven geweest. Maar tegelijkertijd heeft het me ook gebracht waar ik nu zo ontzettend gelukkig mee ben. Dan maakt het niet uit of je kanker hebt of niet. Het moet gewoon gebeuren. En ergens ook wel de behoefte om te kunnen zeggen dat ik dat zelf gedaan heb. Van harte welkom bij 7D TV. Op je achtste je eerste bedrijf beginnen, drop-out zijn van het onderwijssysteem en alsof dat nog niet genoeg is op je vijfentwintigste per toeval achterkomen dat je een agressieve vorm van kanker Hebt. Dat is het verhaal van ondernemer Marijn Kortstra. en Hij is mijn gast. Welkom bij 7D TV. Marijn, harte welkom. Dankjewel. Ja, laten we met het allerbelangrijkste beginnen. Uh, hoe is het met je nu? Beter, het is ja. wel uh, echt een stijgende lijn vanaf nee, begin januari werd het, uh, werd het ontdekt. Ja. Dat was natuurlijk mega heftig. En, en dat is gelijk ook wel echt de diepste dal geweest. Toeval, hè? Of niet toeval. Dat... Ja, ik had een andere echo staan. Um, eigenlijk voor iets, iets ongerelateerds. En ze waren met die echo bezig. Die was ook eigenlijk tegen geruststelling. ze zeiden ook van, nou, ah, ziet er allemaal goed uit. En we zien niks vreemds. En toen op een gegeven moment waren ze bezig. En toen zei hij, wacht even. Zei, je, heb je hier geen klachten? Dus ik zo nee, ik heb nergens last van. En zei nou, ik ga toch even je huisarts erbij halen. Toen dus zei, dit ziet er niet goed uit. Dus toen zat bij mij mijn ademhaling echt al gelijk uh, heel hoog. En toen dacht ik van, oh, dit, dit. ik kon aan zijn gezicht aflezen dat het niet goed was. Ja. Dus ik kwam naar huisarts mee binnen en die keek naar die beelden en die zei van ja ik ga het ziekenhuis bellen, want het uh, lijkt erop alsof je twee kleine tumoren in je lichaam hebt zitten. Dus ik ga, ik ga bellen en mijn advies is dat je iemand ophaalt die dichtbij je staat, dat je daarheen gaat, dat je niks meer eet en niks meer drinkt. En verwacht maar dat je vanmiddag nog geopereerd gaat worden. Oef. Dus dat was echt van, van een ochtend dat ik even daarheen ging met het idee van oh, even een echootje En dan ben ik zo meteen weer lekker aan het werk. Bij de, de huisartsmarktkijken, want een echootje? was bij de huisarts. Ja, was ja, elkaar ja, ja. bij de huisarts ja, inderdaad. Ja, ja. Ja, was het hey, echt maar die ver... huisarts had wel meteen zoiets van het is dermate ernstig meteen door. Ja, ze liet het niet helemaal blijken. Want ik zei nog, ik zei kan het niet eens van een kies te zijn. En zei ze, ze rekenen maar niet op. Dus ze was nog wel een beetje, ze liet een beetje in het midden. Maar toen we in het ziekenhuis aankwamen, toen wisten ze ook dat ik eraan zou komen. Toen lag er een hele planning klaar voor, voor de, voor de komende uren qua onderzoeken. Dus toen wist ik al wel van oké, okay, dit, dit gebeurt niet zomaar. Zeker niet nog, nog een soort van post corona tijdperk waarin natuurlijk de zorg ook echt uitgesteld wordt. Niet ja. Lange wachttijden zijn, niet zo makkelijk is om snel terecht te kunnen. Ja, ja. Dus toen dacht ik wel van ja, dit ziet er niet, uh, niet goed uit. Wel goed die daadkracht van je huisarts dus? Heel erg, ja. Want de timing, de, want de snelheid was, was van cruciaal belang? Dat was heel erg van belang. Ik ben ook echt... Ik denk twaalf uur na die echo geopereerd. Dus ze zeiden ook echt van, het, heeft, ja, het, is, het is gewoon iedere dag geteld. Enerzijds omdat we zo snel mogelijk willen weten wat voor type cellen het zijn, wat voor tumor het is. Ja, ja. Is er nog een kans dat het goed aardig was? Was bij mij niet, maar die kans is er op dat moment nog wel. Maar anderzijds omdat het een kanker is die je heel snel uitzaait. En waarbij die uitzaaien ook echt in, schijnbaar in, in weken tot maanden echt, uh, echt flink door je ja, lichaam kunnen Ja, zeker op gaan. jouw leeftijd. Je bent super jong. Dus dat ja, en dan het, dat merk je ook wel. Dan wordt ook wel een beetje extra gas gegeven. Jezus, wat een rollercoaster uh, moet dat geweest zijn toch? Behoorlijk, ja, zeker weten. Het was echt, ja, vooral omdat het zo onverwachts was. Het was echt zo van, ja, van het een op het andere moment. En geen enkele aanleiding om ook maar iets te voelen in mijn lichaam. Ik dacht, dit klopt niet. En dan is het wel, ja, staat je wereld echt even op zijn kop. Beschrijf dat eens. Wat is de wereld op zijn kop zetten dan? Ik denk, nou, hetgene waar ik misschien het meest over verbaasd was, was het, was het ongeloof. Ik, ik heb echt, ik denk twee uur lang toen ik in het ziekenhuis het echt. Aan de ene kant besef je het wel, maar aan de andere kant had ik zoiets van ieder moment kan iemand naar me toe komen en zeggen ah shit we hebben toch de verkeerde echo of we hebben toch een foutje gemaakt uh, we hebben ook nog extra onderzoek gedaan en het is toch niks dat je echt een soort, ik denk dat het echt een copingmechanisme is dat je gewoon echt in je hoofd bezig bent van dit kan niet waar zijn. Ja komt zo meteen komt iemand zeggen dat het een droom is of zo of, dat ja, uit, uh, of ja, ja of word je een soort van wakker. Ja. Zeiden ook want zaterdag toen waren we wat extra onderzoeken gedaan Zeiden zeiden van nou nu weten we echt wel zeker dat het tumoren zijn en toen zei die achter zei ook van nou dit moet moet enorm moeilijk voor je zijn om mee om te gaan. En ik ja, ik schoot nog net in, in een soort van in de lach. Maar ik, ik, ook, ik had mijn moeder inmiddels opgehaald en meegenomen. Ik keek haar en ik zei van ja. Ik zei, ik heb echt nog totaal niet in de gaten dat het, dat het over mij gaat. En eigenlijk is het ook, want een dag daarna geopereerd? Dezelfde dag nog, zelf. zelfde dag. Avond. nog. En, ja. en al vrij snel daarna, want hoe snel diagnosticeren ze dan dat er geen uitzaaiingen? zijn? Uh, die kreeg ik een kwartiertje voor de operatie. Dus ik lag te wachten op de, dus een speciale kamer voor de voorbereiding voor de OK. En Het kwam heel snel de arts binnen en toen hebben we net de uitslag van je CT binnen. En daar zijn geen uitzagen op te zien. Dus je kunt in elk geval iets geruster die operatie ingaan. Dus en, was en, okay, en dan opdracht. kom je eruit? En dan? Uh, high van de Propofol, wat ik yeah. ook uh, gekregen had. dus toen uh, Ik heb schijnbaar honderd uitzetten vertellen in, uh, in de OK van alles en nog wat. Uh, maar toen vooral gewoon echt heel erg moe. Maar ook wel versurfd. Want eerst van de ruggeprikken en alle verdovingsmiddelen die je dan krijgt. Yeah. Daarna pijnstillers gekregen. Dus ik, ik yeah. was vooral echt uh, niet helemaal... Niet, uh, nee. maar, ja. maar als het s'avonds kwamen wel even de eerste traantjes. Dat yeah. ik wel echt zoiets had van... Dan is ook die, die grootste spanning eraf, wist ik dat ik geen uitzaaiingen had, wist ik dat het mijn lichaam uit was. Dus toen kwam ook wel een soort van, oké, okay, nou, het, het soort van het zwaarste of het pittigste is vandaag achter de rug. Ja, en hoe snel dat dan, want dan praten we wel eens het, eh, één of twee dagen na, nadat je bij die huisarts was. Eens ruim een dag nadat je bij die huisarts was. Ja, is dus ook nog steeds dezelfde avond eigenlijk. Oh, want die ochtend ook. was de huisarts en die avond de operatie, dus ik ben nog één nacht in het ziekenhuis gebleven. En de volgende dag kon je weer naar huis. En de volgende dag mocht ik naar huis. Ik, ik stond er eigenlijk op dat ik diezelfde dag nog naar huis wilde voor die operatie. Dus ik zei, ik slaap vanavond in mijn eigen bed, maar dat was no way, haalbaar. maar. Dat was, uh... en, en toen werd je naar huis gestuurd, met de mededeling, alles weer oké? Okay, nee, met de mededeling van we gaan nu onderzoeken of het goed aardig of kwaadaardig is, want dat wisten ze op dat moment niet. Ja. zeiden we, er is nog een hoop dat het goed aardig is omdat je geen uitzaaiingen hebt, maar nou, we gaan het onderzoeken, ga naar een patholoog en dan over twee weken mag je terugkomen en dan hoor je of het goed aardig of kwaadaardig is. En vanuit daar kun je dan nog eventueel kiezen of je wel of geen chemo en bestralingen wil hebben. Uh, of dat je kiest, en, en dat was uiteindelijk ook het advies van het ziekenhuis. Ik ben twee weken later teruggegaan. gegaan. ze van nou, het is wel kwaadaardig, maar je hebt echt zoveel geluk gehad. Want het is waarschijnlijk weken uit geweest of, of hooguit één of twee maanden. Dus je bent er echt, echt buitengewoon vroeg bij geweest. Um, en dan, dan heb je de keuze en, en of je, moet ik het goed zeggen, of je dan inderdaad één chemo en een bestraling wil. Ja. Want het feit dat ze geen uitzaaiingen op die CT scans zien, dat was voor mij nieuw, betekent niet dat ze er niet zijn. Maar dat kan ook betekenen dat ze er wel zijn, maar te klein zijn om waar te nemen. Dus zeggen zeggen, nou dan kunnen we één chemo doen en één bestraling en dan weet je zeker dat het weg is. Um, of we gaan een wait-and-see-traject doen. En dat is dan gewoon letterlijk kijken en afwachten voor vijf jaar lang. Waarbij je ieder half jaar de CT-scanner ondergaat. En ieder half jaar wordt gekeken of er niet toch uitzaaiingen zijn. Of dat het niet terugkomt. Wat heb je gedaan? Ik ben voor het laatst gegaan. Ja. Toch ja? Ik zou mijn ja. eerste reactie zijn, burn it baby. Ja, om, van, om alles. Ja. Nou ook wel echt op advies van het ziekenhuis. Want ze zeiden, die chemo en die bestralingen maakt ook weer van alles kapot. Ja. En, en als man zijn dan kan het ook met je vruchtbaarheid van alles ja. doen. Dus ze zeiden, van, ja, de, er kunnen ook consequenties aan zitten die, die heel rot zijn mm. waar je later achterkomt. Mm. En ja, op het moment dat we er binnen een half jaar bij zijn, zijn we eigenlijk altijd op tijd. En dan kun je alsnog voor die chemo en die bestraling gaan. Um, dus het, het sterke advies van het ziekenhuis was, gaan voor dat wait-and-see traject. En dan, dan gaan we gewoon vijf jaar je, je heel goed in de gaten houden en vanaf daar uh, zien hoe het loopt. Maar ik moet zeggen, die valt me, wel, die valt me ook wel zwaar. Want deze maand staat de eerste CT-scan gepland, dus de eerste follow-up van dat wait-and-see traject. En dat is toch alweer even uh, ja. heel benauwend. Wat betekent dit? Ja, dat is een hele obligate vraag, dit hoor. Maar wat betekent dit voor jouw leven? Zeg maar? Of hoe je erin staat? Oh. Ja, dat is een, een lastige vraag. Um, ik, ik heb twee keer eerder iets soortgelijks meegemaakt. Ja. Je noemde het al in de intro. Ik ben gedropt op de middelbare school. En ja. Dat was ook niet zonder reden. Het is omdat ik een, een auto-immuunziekte heb gehad als kind. Dus ik ben toen ook al heel, heel erg ziek geweest. Dus dat heeft me al wel. Heeft me denk ik heel erg gedefinieerd en, en gemaakt tot, tot wie ik ben. En ik heb twee jaar geleden ook nog best een heftig autoongeluk gehad. Iemand die met 80 km per uur door rood reed en, en mij daarin, ik zat zelf in de auto, maar echt op een, op een centimeter naar mijn deur miste en, en vlak achter mij terecht kwam. En dat was ook wel even zo'n momentje dat ik dacht, shit weet je, soort van letterlijk, iedere seconde kan het ook zomaar eens voorbij zijn. Want ja. ik, ik lag toen ook in de ambulance van dat autoongeluk en zeiden ze, Pol, een half seconde eerder was geweest en zat in jouw deur dan nou ook van niet zo bijgelegen als nu Jezus en dus is een dus schouder of zo misschien wel ja of een kat met negen levens Ik ja. weet het niet, uh... ja. Hey, wat even over dat onderwijs en we gaan zo meteen ook nog echt over no Dots praten want dat is je onderneming waar ja. je vol uh, ambitie mee bezig bent um, maar ik vind uh, zijn mijn jongeren ik vind onderwijs interessant uh, dus dat ik vind, uh, vind echt super leuk dat je hier bent uh, en dank dat voor je eerlijke verhaal zo so far all, zeg maar maar je, je dat schoolsysteem was zeg maar niet in staat om Want je bent jarenlang een soort van uit de running geweest, hè? Ja, klopt. Ik, ben, ik heb op mijn veertiende een griepje gekregen. Um, en, en dat leek gewoon een normaal griepje te zijn, maar dat was eigenlijk het begin van... En ik noem het een auto-immuunziekte, maar dat is waar de onderzoek op dit moment naar wijzen. Het is chronisch vermoeidheidssyndroom. Ja. Um, en wat er gebeurt altijd met een griepje, het start daarmee. En vervolgens blijft eigenlijk op de koorts naar alle symptomen hangen. Dus je, je moeheid blijft hangen, je hoofdpijn, buikpijn, je spieren zijn heel snel verzuurd. Dus ik ging van nou, vijf dagen in de week naar het VWO en gewoon vol energie en afspreken met vrienden en tennissen en van alles en nog wat. Ging ik in één keer naar gewoon opstaan uit bed en gewoon echt het gevoel hebben dat ik een nacht had overgeslagen. Zo, zo. Hoe oud was je toen? 14, in de vlak werd ik 15 en ik kon opeens echt maar twee, drie uur per dag iets doen en dan viel ik gewoon flauw van de vermoeidheid. Dus ik kon gewoon twee, drie lesuren volgen en dan terugfietsen naar huis was eigenlijk al bijna niet meer te doen. Dus het, het was echt in één keer was het echt van, van, nu, ja, van 100 naar nul. Echt, echt totaal de andere kant in. En snapte de buitenwereld dat? Nee, helemaal niet. En, en ik zelf ook niet, omdat de huisarts kon ook niet plaatsen wat het was. Dus het was eerst prikken voor bloedarmoede, ziekte van Pfizer, ja. uh, ziekte van Lyme, al dat soort dingen. Ja, naar de psychische kant waarschijnlijk. psychische kant inderdaad, naar kinderarts, Die zei van, nou, ik kan niks vinden in je bloed, dus nou, dan ga je door inderdaad naar, naar een psycholoog, psychiater. Met gekeken voor allemaal dat soort dingen, kon ook niks gevonden worden. Dus ik zat in dat, in dat hele traject en toen eigenlijk ja, ik denk na een half jaar liet mijn school al wel doorschemering. Die zeiden van, joh, je bent inmiddels echt wel zorgleerling, want je kunt maar drie uur per dag naar school. Op deze manier ga je no way over naar de volgende klas. En we hebben eigenlijk geen tijd en geen geld om jou daarvoor te begeleiden. Dus ons... Impliciet advies is, zoek maar een andere school die dat houdt wel kan. houden en bedankt. Dus letterlijk houden en bedankt, dat inderdaad. Kou, dus uh, dat was echt heel pittig. Omdat ik, ik ja, het ik, was ook wel een soort van mijn enige vastigheid. Die paar uur per dag van school ik wist ook wel van, ja. op deze manier zit er heel weinig perspectief in. Ik hou ook in één keer allemaal onvoldoende. Ja. Maar het was wel ook een beetje de sociale plek natuurlijk. Ja. Mijn vrienden zaten daar, het, het is toch je structuur in de dag. Ja. En dan in één keer, ja, zeiden ze van nou, weet je, we laten jou eigenlijk los. Dus je kunt nog wel komen, maar wij gaan geen moeite meer doen om je daarin te begeleiden. Dus toen hebben mijn ouders me aangemeld op iedere VWO-school in Eindhoven. We zijn op iedere school ben ik een dag gaan meelopen. En overal kreeg ik hetzelfde te horen. met de zorgleerling. Kost tijd, kost geld. Van Beiden hebben echt een, een bizar tekort in het onderwijs. Dus zolang jij die vermoeidheid hebt en zeker zolang je niet weet wat het is, kunnen we jou eigenlijk niet helpen. En wat heeft dat betekend uiteindelijk? Je hebt geen diploma gehaald. Nee, ik, mijn ouders hebben daarop leerplicht gebeld. Van joh, we hebben een 15-jarige zoon zitten hier. En geen enkele school in Eindhoven willen we hebben. Waarop leerplicht eigenlijk zijn van ja... Super rot, maar daar hebben wij niks mee te maken. Het is aan iedere school om je aan te nemen of te weigeren. Dus daar kunnen wij niks mee. En daarnaast is dit een best wel een groot probleem in Nederland. Er zijn er nog ongeveer 8.000, 9.000 leerlingen die dit ook hebben. Dus dat zijn of jongeren die in het autistisch spectrum vallen. Of jonge mantelzorgers zijn. Of net als mij ziek zijn geworden. Of op wat voor manier dan ook niet in dat systeem passen. Ja. En waarbij het onderwijs gewoon zegt van ja, we hebben er eigenlijk geen, geen mogelijkheden voor. Dus doen we het niet. En, en dan sta je er opeens alleen voor. En wat heeft dat, wat je moeder heeft een boek over geschreven, de achterkant van het onderwijs, ja. was dat om de, om de boosheid een beetje zeg maar, uit het systeem te krijgen? Of nee, niet helemaal. Die, die is zelf, hoe uh, ja. ironisch ook, docenten op de middelbare school. Dus die ziet aan de andere kant, zei dus ze ook tegen mij, al het mooie van het onderwijs en alles wat ja. het wel kan betekenen. Maar bij mij heeft ze ook gezien hoe hard het heeft gefaald. Dus die heeft altijd een soort van, in die tweestrijd gezien van het, het heeft iets heel moois, maar het heeft ook iets, iets heel erg... Ja, een kant waarin het heel fors tekort schiet voor een hele grote groep jongeren. Dat zijn er niet tien of twintig of honderd of tweehonderd, maar het zijn er gewoon echt duizenden in Nederland ja. die datzelfde, die datzelfde probleem hebben. Uiteindelijk ben je in het mbo terechtgekomen, toch? Ja, klopt. Ik heb nog één keer de middelbare school geprobeerd, nog een jaar op haven, maar dat, dat lukte ook niet. Waarop die school uiteindelijk zei van, hey, kijk eens naar een bbl-opleiding, want ik was toen al een beetje in de tussentijd begonnen met mijn eigen bedrijf. Ja. Ik had zoiets van, nou, ik wil wel iets van positieve energie geven aan, aan die uren energie die ik, die ik wel heb, of een positieve draai. Um, dus toen ben ik naar het mbo gegaan voor een bbl opleiding op advies van die middelbare school en die zeiden kijk eens of je niet de stage in je eigen bedrijf kunt lopen en dan die ene dag die je op school hoort te zitten in het bbl model staat het vier dagen stage één dag school mm -hmm. of dan die ja die vier dagen op je eigen bedrijf kan doen en die ene dag naar school moet dan wel een soort van haalbaar zijn. Dus toen zijn we naar het mbo gegaan en die zeiden in eerste instantie van ja dit is no way mogelijk dat jij op je zestiende je eigen stagebegeleider gaat zijn en, <lacht> en maar zeiden van weet je fine we willen meedenken probeer het maar. Je had dan een instantie, het Ecabo volgens mij, en dan moest er iemand langskomen en die moest mij nou keuren als een erkend leerbedrijf waar dan een stagiair in mocht werken. Dus we ja, zijn echt door zoveel moeite gegaan, Want ik werkte toen nog vanuit de slaapkamer, maar ik had toen al wel twee studenten van de TU in de dienst op de payroll staan. Ja. Ze hebben een soort van de woonkamer bij mijn vader thuis verbouwd tot, tot kantoor waar we dan iedere dag zouden hebben zitten werken. <lacht> en waarbij we echt een soort hele setting hebben gecreëerd om maar het, het, het gevoel te geven dat we... Om een erkend leerbedrijf te gaan. Ja, te dat, we, dat we wel erg serieus mee bezig waren. Ook mooi overhemdje aangetrokken <lacht> toen, wat ik normaal nooit aan had, echt alles aan gedaan. En, ik denk dat die man de, die van het EK ook kwam, die, die prikte daar ook zo doorheen. Die had echt zoiets van ja, die zei, ik ook al dat dit echt totaal niet de bedoeling is. Terwijl ik ergens thuis ja. kom. Al, alleen al voor een erkend leerbedrijf klopt natuurlijk al niet. Uh -huh. Maar die hoorde mijn verhaal aan en die zei: Ik zie wat je probeert te bereiken. En hij zei, er dus zal toch ooit een keer iemand moeten zijn die even dit doet in het systeem en je die ruimte geeft dus we zetten de handtekeningen eronder en dan kun je aan de slag in je, in je eigen bedrijf dus dat is echt een, een enorme opluchting geweest want toen zat er eindelijk weer een beetje perspectief in dat ik naar school kon dat ik ook weer wat sociale contacten kon opbouwen ondertussen gewoon door kon bouwen aan mijn eigen bedrijf mm -hmm. en in die tijd nog steeds heel erg hard door aan het zoeken was naar wat is nou eigenlijk met mijn lichaam aan de hand ja ja ja, ja. En, to en toen en toen oké okay. en dan nu dit kanker er ook nog een keer achteraan dus uh, heb je vertrouwen in je lichaam ja eigenlijk wel mm. Um, omdat, en ik denk dat het ook is als je iets heftigs maakt, dat je altijd zoekt naar de betekenis. En ik denk niet dat er per se, ik kan het ook snel een filosofische draai krijgen, maar ik denk niet dat achter alles per se een betekenis zit, maar het is ook maar net welke betekenis geef je ergens aan. En als ik dan kijk naar die auto-immuunziekte en wat dat me gegeven heeft nu, is wel dat ik op mijn 26e mijn eigen bedrijf heb, iets wat ik echt al sinds jongs af aan wilde, iets waar ik iedere dag heel erg van kan genieten, super veel vrijheid in heb. Dus ik denk, ja, het zijn de, de shitste jaren van mijn leven geweest. Maar tegelijkertijd heeft het me ook gebracht waar ik nu zo ontzettend gelukkig mee ben. Dus het is ook dat ik denk van, ja, het is niet fijn. En het is, het is echt de rot dat ik het heb meegemaakt. Maar het brengt ook iets heel moois. Ja, mooie instelling hoor. Ja, en dat, 25 jaar 25-jarige. Ja, die lessen je, die andere mensen misschien pas leren als ze 50 zijn, man. Ja, en die heb je wel, denk ik, nodig om hier ja. mee om te gaan. En ja. dat is denk ik ook wat me grotendeels op de been heeft gehouden die dag in het, in het ziekenhuis en in, in die herstelperiode daarna. Wie zijn de belangrijke mensen om je heen in, zeg maar, als je naar je leven kijkt? Uh, ik denk mijn moeder wel heel erg. Omdat die ook heel erg meegeleefd heeft in, in dat stuk toen ik zo ziek was als, als kind of als puber. Mm -hmm. uh, mijn vriendinnetje natuurlijk. Die, wat ook nog pas heel recent is, maar waar ik wel een, een hele diepe band mee heb gekregen door wat er na begin dit jaar gebeurd is. Mm -hmm. Dus ik denk dat dat twee mensen zijn die sowieso heel dicht bij me staan. Uh -huh. um, verder, zeker in een periode als deze, mijn, mijn hele team van nodels voelt ook wel echt als, als mijn werkfamilie. Ja, ja. Want hoe groot is dat team inmiddels? Uh, elf mensen nu. Yay. Op de payroll pay gewoon? Uh, Loondienst. Ja, ja, ja, ja, gewoon ja, ja. je bent wat, gewoon werkgever. Ik ben werkgever, En ja. dat zonder VWO-diploma. Sterker nog, dus misschien maar beter. Ja, dat denk ik af en toe ook. Ja, ja. Ja. En Je eerste bedrijf, toen was je acht bakkerij Marijntje, ja, vond zeker. ik ergens. Ja. Vertel eens. Ja, ik, ik kreeg van de. was toen van de ING. Ik, ik heb sowieso wel echt die ondernemers-mindset, denk ik, altijd gehad. Of mindset in elk geval. die, die drift om zelf dingen te doen. Ja, ouluim was ook om. Of tenminste, Pavel onder, is ondernemer. Ja, die is ook ondernemer, ja. inderdaad. Ja. Um, ook een belangrijk om je heen, toch? Neem ik aan. Dan als ja, ook kijken, een belangrijk als, om je heen, inderdaad. Hoewel ja. mijn vader ook wel. Dat, dat zeggen we ook wel. Mijn vader zegt altijd voor de grap. dat hij vooral een voorbeeld is geweest in hoe dingen niet moesten. Dus dat hij, dat hij mij daarin ook. En dat heeft hij ook wel echt geïnspireerd. heeft. Niet per okay. niet se in de. In de dingen van hoe het niet moet. maar hij bijna mij... door willen vragen naar het profiel van je vader. Maar dat Ander, anders dan de mijne. <laughs> ja, ja. Oké, okay, wat doet hij? Uh, die is industrieel vormgever. Oké, okay, oké, okay. en heeft zijn eigen onderneming? Ja, heeft zijn eigen onderneming samen met een compagnon. Dus die zijn met z'n tweeën. Hij heeft vroeger ook wel wat personeel gehad. Maar die heeft ze dus ook altijd tegen mij gezegd. Neem geen kantoor, want dat is alleen maar vaste last. En je kunt prima hier thuis werken. Ja, ja. Neem geen personeel, want voor je het weet betaalt je straks meer dan dat je zelf betaalt. Weet je al de... Die, die heeft echt ook de andere kant daarvan gezien. Ja, ja. Ja. Um, aan de andere kant heeft hij me ook wel echt de start gegeven. Want ja. hij heeft meegetekend toen ik nog geen 18 was bij de KVK. Ja, dat betekent dat hij financieel verantwoordelijk was voor alles wat ik deed. Dus die ja. was ook wel... Hij heeft, hij, ja, dat respecteer ik nog steeds. Hij heeft me echt totaal niet gecontroleerd. Maar hij heeft wel altijd gezegd, ben alsjeblieft voorzichtig waar je handtekening zet. Want het is indirect ook zijn handtekening ja. voor mijn 18e. Ja. Maar dus, bakkerij Martijntje, er was toch geen, geen KvK-inschrijving waarschijnlijk? Nee, dat was uh, gewoon uh, ja, zwart. Ja. Maar <laughs> wat, je verkocht appel, appel, appeltaarten? Of, appeltaarten? Ja, ik kreeg dus een koffertje van de ING en er stond in, verdien meer zakgeld met, met dat wat je leuk vond. En er stond daar, ga auto's wassen of gras maaien, weet je wel. dat soort, dat soort ja. voorbeelden. En ik vond bakken echt fantastisch, maar ik, ik, ja, ik mocht wel wat meer bakken, maar we kreeg nooit op wat ik allemaal wilde bakken. Dus ik dacht, dit is perfect, want dan kan ik zoveel bakken als ik wil. Dan kan ik het aan de andere kant weer de deur uit krijgen en dan kan ik doen wat ik leuk vind, verdien ik ook nog wat mee. Ja. Dus ik heb toen op één avond, ik denk, 200 flyers uitgeprint. En dat vond ik wel heel tof aan mijn beide ouders, lieten me ook dat soort dingen doen. En ben gewoon door de buurt gaan lopen en overal een flyer in de bus gaan steken met een foto van mijn bakkerij Marijntje, wat ik dan schreef met t u h op het einde, want dat vond ik stoer. En dan een prijslijst erbij van appelflappen en appeltaart en, en dat soort dingen. En dan ben ik gegaan en ik denk, dezelfde avond ging mijn telefoon nog dus gunfactor heb je dan natuurlijk mee. Ja. Met iemand die opbelde en die zei van, nou, we willen dit weekend wel een appeltaart. Dus ik had echt zoiets van, yes, I'm in business. <laughs> ik ga daarvoor. Maar toen op een gegeven moment werd het meer dan één, toch? Ja, op een gegeven moment stonden we ieder weekend uh, te bakken. Ik denk wel tot een lichte frustratie voor mijn ouders. Want we moesten in één weekend zes of zeven appeltaarten weg. Dus uh. stond ik gewoon echt op een hele zaterdag en zondagmiddag lekker... Uh, Lekker te gaan. appeltaart te bakken. Ja, ik vind uh, het zo fantastisch. No dots nu, uh, elf man in dienst. Uh, wat doen jullie? We, doen, we zijn een digital agency. Dus ja. wij doen eigenlijk alles digitaal voor merken met eigen producten. Dus dat kan echt van alles zijn. We hebben een paar fashion labels, dus echt kleding. Ja. Uh, interieurproducten, fast moving Consumer Goods, dus gewoon ja, eten, ja. eten, drinken. Veel e-commerce e partijen of ook of retail ook? Uh, nee, geen retail. Dus omdat we zeggen, we focussen echt alleen maar op eigen merken. Ja, Oké, okay, maar als eigen merken kun je, je eigen winkeltje hebben, toch? Zo ja, maar. dat zou kunnen inderdaad. Er ja. Ja. zijn veel online spelers'. Er zijn dan? bijna allemaal online spelers ja. Die wel in de retail liggen, dus wel via ja, ja. verkoopkanalen, de, de offline uh, ja, ja. kanalen ingaan. Kun je een paar merken noemen waar je voor werkt? Jazeker, Walra is eentje, die hebben nu toevallig een hele grote actie met de Albert Heijn voor het sparen voor de handdoeken. Die ah, zijn toevallig okay. afgelopen weken live gaan. Die doen eigenlijk dekbed overtrekken, uh, ja, handdoeken, eigenlijk keukentextiel, huistextiel, dat soort ja. zaken. Uh, dan hebben we ook kinderkledingmerk Retour Jeans, die maken kleding voor nou, kinderen, voor jongeren en voor baby's. Mm. Een um, beetje dat soort dat soort type, ja, ja. type merken. Hey, en digital agency daarbij niet de eerste zijn we en ook niet ja, de enige. Zeker. Uh, niet. Dus hoe onderscheiden jullie je van het andere digitale geweld zeg maar? Eigenlijk door wat ik net zei, door echt zo super te nichen op die eigen merken. We ja. zeggen we weigeren dus ook echt de opdrachten die niet van een, van een merk zijn. Okay. Um, en daardoor is de expertise in ons team ook echt alleen maar gefocust op die eigen merken. Wat die maakt dat zo specifiek? of twintre, Ja, maakt die hebben zo? een hele andere uitdaging, Omdat je als, als retailer vaar je eigenlijk mee op de naamsbekendheid die een merk al heeft. Pak een bijenkorf die kan meevaren op, op alle merken die ze voeren. Ja. En als eigen merk, zeker als start-up en als je dan in de markt wil gaan zetten, ja, dan moet je die naamsbekendheid nog veroveren. Okay. Je moet nog credibility die opbouwen dat, dat wat je belooft ook daadwerkelijk waar is mm -hmm. en tegelijkertijd heb je met de grotere spelers waar we ook voor werken die hebben vaak een stukje dat ze het willen behouden en juist wat meer los willen komen van die retailers zeggen willen het wat meer op, op eigen been kunnen doen ook omdat de marges dan gewoon veel interessanter zijn yeah. dus daar er zit wel een heel ander soort aanpak ook in, in hoe je die marketingcampagnes doet. Plus waar ik denk dat de retailers veel vaker moeten concurreren op prijs, omdat ze niet de enige zijn die een product voeren. Ja. Kan een eigen merk dat juist helemaal niet. Die kunnen ook geen aanbieding doen, want als een pak een walraas die in één keer zegt van oké, okay, we gaan zonder aankondiging in één keer alles min 30% doen. Ja, dan zeggen die retailers op een gegeven moment ook van hé, hey, wij hebben tegen dezelfde inkoopprijs ingekocht. Ja. Jullie gaan volgens concurreren, met een veel grotere marge dan dat wij hebben, want jullie hebben een, een veel voordelige inkoopprijs met je direct gaat. Ja. Dus die, die worden daar uiteraard niet blij van. Dus vrijwel al onze klanten kunnen niet terugvallen op kortingen om hun marketing te doen. Ja, ja, ja. En dat maakt ook wel dat je een, een andere aanpak nodig hebt. Ja. En uh, jullie hebben de pretentie om eigenlijk het hele traject te doen, hè? Ja. Uh, dan denk ik 11 man, dat is ambitieus. Ja, uh, er zijn andere, andere bureaus die hebben, zeg maar, weet ik veel, die hebben 100 man in dienst. Uh, ja. dus hoe doe je dat met 11 man, dat je alles kan doen? Iedereen heeft wel echt zijn eigen specialisme. En ik denk ja. ook dat het hierin weer helpt dat we maar voor één type klant werken. Het is niet ja. dat we ook, we maken alleen maar webshops. Dat doen we ook voor klanten met dezelfde soort volumes, met dezelfde soort insteek. Dus iedereen, ik wil niet zeggen dat het een soort van copy-paste is wat we doen, helemaal nee, niet. het is bijna gevolgd. Of zo, maar tenminste. er dus zit een wel een, een heel duidelijk proces achter, ja. er zit een heel duidelijk format achter. Doordat we zoveel merken hebben, weten we ook heel goed wat wel werkt en wat niet werkt. Maar je bouwt ook echt. Dus je bouwt shops, ja. uh, je markets, uh, dus ja. uh, hele klantenreizen. Met wel één belangrijk onderscheid dat we geen content doen. Dus wij doen okay. geen fotografie, geen fotoshoots, we bedenken ook niet de inhoud van de campagnes, want dat, okay. is, dat zien we ook echt als een vak apart. Ja. Ligt wel in, in de lijn van ambitie, zouden we wel heel graag op een gegeven moment willen doen. Uh -huh. Maar nu hebben we wel zoiets van oké, okay, dat is te veel voor de twaalf mannen en wij erbij met wie ja, we, met we, snap we snap zijn. Hey, en um, uh, uh, 25 ben je nu hè? Ja, 26. Uh, 26, 26 ja. gefeliciteerd. Elf uh, man in dienst, uh, 11 mensen in dienst. Uh, uh, wat kenmerkt een uh, ondernemer/werkgever uh, van 26 jaar, anno 2020, 2022? Wat doet hij anders of hoe doet hij zijn business? Um, ik denk met veel meer, het is misschien ook wel een beetje een cliché-antwoord, maar wel met veel meer vrijheid richting, denk ik, richting het team. Iedereen bij ons heeft buitengewoon veel eigen verantwoordelijkheid en veel ruimte om dingen in te vullen. Ik denk, dus het was wel heel grappig, want ik had laatst een keer een, een etentje met wat andere ondernemers. En die waren allemaal een stuk ouder. En toen ging het ook over leiderschap. En toen zei ik van, nou weet je, de stel waarin ik dat doe is juist heel veel vrijheid geven. En erop vertrouwen dat iedereen zijn eigen ding doet. En zei iemand, ja, ja, maar ja, dan, uh, het is net als met thuiswerken. Dan gaat iedereen al snel niks zitten doen, weet je wel. En dan denk ik, ja, ik zei Paul, ik zei, als ik een medewerker heb van wie ik niet het vertrouwen heb dat hij doet wat hij moet doen op het moment dat ik er niet ben. Ik zei, ja, dan, dan kun je hem beter laten gaan dan dat je, ja. Yeah hem dan in dienst houdt, maar dan het gevoel dat je hem heel erg moet controleren. Ja. Ik, ik wil alleen maar mensen die gewoon echt met liefde voor het vak werken, die ook echt gewoon graag bezig zijn met datgene wat ze doen. Mm -hmm. En dan kun je ook op vertrouwen dat ze dat doen. Ja. En dat vind ik wel heel erg belangrijk, ook omdat ik dan zoiets heb van, nou, dan maakt dat het ondernemen voor mij ook veel leuker. Mm. Heb jij uh, bijvoorbeeld, heb je dan nog vaste vakantiedagen, of hebben jullie een aantal vakantiedagen of zo per okay. dus, uh, jaar? Nou, Dertig. Oké. Dus dat is meer dan gemiddeld. Meer zeg maar. dan gemiddeld. Hey, en werktijden? Flexibel ook. Mag je, dus zelf, in mag je principe, zelf invullen. Ja, behalve als je teamwerk, bedoel je, moet dat Ja, we verleken. hebben op een gegeven moment wel gezegd, van, nou, laten we het beperken tot niet vroeger dan 7 uur beginnen en ook niet later dan 11. Dat iedereen, wel een, dat kan ja, dat iedereen ook wel een beetje op dezelfde tijden op kantoor is. Ja, ja. Want beetje, anders, ja, ja. ja als van die nachtuilen dan zeg maar. Ja. De, om één uur binnen zouden komen. Ja, dan, dan werkt het op een gegeven moment ook niet meer. omdat je elkaar dan misloopt. Ja. Um, maar we hebben bij ons Brian werken. die begint nu volgens mij. Die begint wel iets eerder dan zeven. die begint volgens mij half zeven tegenwoordig. Ja. En die zijn rond een uurtje of drie weg. vind ik gewoon hartstikke lekker. Ja, ja, ja, ja. Ja, ik, ben echt van, ik vind het lekker om s'avonds even door te pakken. en ja. om s'nachts te werken. Ik ben nou, vaak wel echt als laatste op, uh, laatste ja. op kantoor. Dat ja, ja, ja. vind ik ook gewoon heerlijk. Ja. Wat, zijn, wat vind je het moeilijkst aan ondernemen? Uh, ik denk ook wel de verantwoordelijkheid die je, die je hebt. Um, zeker in zo'n periode als begin dit jaar. Zeg maar, it, it. Aan de ene kant is er al het begrip voor, aan, aan alle kanten, dat, dat, ik, dat er gebeurd is wat er gebeurd is. Mm -hmm. Aan de andere kant, ik heb ook geen zakelijke afspraken met klanten lopen. We hebben gewoon doelen staan die we moeten halen. We hebben afspraken staan die nagekomen moeten worden. Ik heb een team waarvoor ook in, in zakelijke zin gezorgd moet worden. Mm -hmm. En dan maakt het niet uit of je kanker hebt of niet. Het moet gewoon gebeuren. En mm -hmm. die verantwoordelijkheid aan het eind van de dag ligt wel echt op mijn schouders. Mm -hmm. En daarin heb ik echt super veel geluk gehad met het, met het team. Die meer dan ik had verwacht en eigenlijk had mogen hopen uit mijn handen heeft durven nemen of hebben kunnen nemen. Mm. En ook klanten die heel geduldig zijn geweest in mijn herstel en ook daarin alle ruimte hebben gegeven. Mm. Maar aan het eind van de dag voel ik die verantwoordelijkheid wel. Ik weet wel, het is aan mij om te zorgen dat het schip blijft. Ja, varen. vreselijke dingen maken ook hele mooie dingen mogelijk. Hè? Dat ja, is dan mooi om te zien hè? hoe zo'n bedrijf, hoe andere mensen het voor jou hebben opgepakt. Ja, en dan echt een stap omhoog doen. Ja. Als je naar de toekomst kijkt, hè, um, uh, zeg maar twee, twee ja, loopt bij jou denk ik heel erg door elkaar, hè, privé en ondernemen. Want dat, dat, ja. dat, dat, dat is natuurlijk inherent aan elkaar verbonden, zeker yep. bij zo'n ondernemer als dat jij bent. Maar probeer toch eens die twee splitsing te maken. Als je kijkt in eerste instantie naar je toekomst privé. Hoe zie jij die dan? Um, ik vind dat een hele lastige. Aan de, aan de ene kant. Spreekt die hele, je hebt natuurlijk als het om jonge ondernemers gaat, de digital nomad levensstijl, zeg maar, het, het reizen, remote werken. Ergens prikkelt me dat ook wel, dus ik heb wel zoiets van, ik zou ook nog wel heel graag, heel, ook weer heel cliché, maar wel meer van de wereld willen zien. En gewoon lekker op reis willen gaan mm -hmm. en dat ook wel willen combineren. Aan de andere kant heb ik ook wel veel ondernemersvrienden die dat wel doen en die zeggen, het ziet er heel romantisch uit van de buitenkant, maar het is... Niet zo heel relaxed, want je bent op een andere locatie, maar je hebt eigenlijk geen tijd om het te zien, want je bent aan het werk. Ja. Je leeft in een andere tijdzone, je ziet je vrienden en je familie niet. Dus mm. ik denk, ik, ik weet nog niet zo heel goed wat ik daarmee wil. Aan nee. de andere kant, als het straks, zeker nu corona voorbij is of enigszins voorbij is, mm -hmm. lijkt me wel heel lekker om meer, meer, te, gaan, meer te gaan reizen. Mm -hmm. Uiteindelijk zou ik ook wel heel graag een keer langere tijd in het buitenland willen wonen. Ook omdat het me gewoon gaaf lijkt voor de ervaring. Ik denk dat dat ook wel die overeenkomst is, privé en zakelijk, dat, dat ik het voor de ervaringen wel heel erg doe. Waar zou je dan willen wonen? Ik zou me niet eens zo heel gek veel uitmaken, maar Spanje vind ik wel echt een fantastisch land. Gewoon voor de cultuur, voor het weer, voor de tapas en de pinchos. En de, ja, ja, ja. De, het is echt wel een land waar ik verliefd op ben geworden. Uh, aan de andere kant... Iets als Amerika spreekt me ook wel heel erg aan. Gewoon echt, ja. echt naar een heel... Ook weer een heel ander soort cultuur. Okay. Spanje is ook anders, maar het ligt toch... Is je toekomstbeeld privé veranderd als je kijkt naar... Nou, pak, hoef niet eens zo lang ver terug te hebben. spreken, nou ja, net voordat je kanker... Uh, dat ontdekt werd en nu... Nee, niet per se. Ben Dan, jij veranderd? Hmm. Ik, ik denk dat zoiets als dit je sowieso verandert. Ja, ik denk wel dat ik, er, dat ik er iets door veranderd ben. Maar ik denk dat het, dat het auto-ongeluk daar een significanter is geweest. Omdat ik dat... Deze ervaring lijkt in dat opzicht heel erg op die ervaring. Namelijk het, het gevoel hebben dat morgen mijn hele leven op zijn kop zou kunnen staan. Maar ook, ook dat echt het, dat... Dat is ook gewoon een naar besef. Dat, dat het leven ook morgen zomaar voorbij zou kunnen zijn. In één... Ja. Dit en het kan weg zijn. En dat hoeft niet eens met de kanker te maken hebben. Of wat dan ook kan op hetzelfde geld geschept worden terwijl ik de straat oversteek. Ja. Noem maar iets. En, en dat is ook wat ik, iets wat ik in dat opzicht... Ik heb natuurlijk een, een LinkedIn post geplaatst ook over, ja, over alles al al wat ik heb meegemaakt. Noli, he. wat, heeft dat, wat heeft dat gedaan? Ja, dat heeft veel losgemaakt ja. en, en daarna kreeg ik heel veel reacties van mensen die zeiden van oh ik ga proberen meer stil te staan bij dat het leven inderdaad zomaar voorbij kan zijn. Mm -hmm. en, en dat ze dat dan een soort van fijne reminder vinden. Ja. En tegelijkertijd denk ik ook als ik alle reacties lees van ja, doe maar niet te veel. Want zo fijn is het niet om je daar zo, zo bewust van te zijn. Het is, mm. Het is misschien goed om er af en toe even aan te denken... maar zeker twee van dit soort ervaringen achter elkaar... is denk ik mijn grootste uitdaging van dit moment wel weer... om een soort zorgeloos te kunnen genieten. Hm. Ook omdat er anders een soort van druk op komt te liggen van... geniet maar, want morgen kan het voorbij zijn. Ja, zo, zo prettig is dat, niet, is dat maar niet. Het leven is ook gewoon een beetje zoals het misschien wel loopt of zo. Ja. Ja. ja, en het is denk ik ook goed om niet continu stil te staan... bij het feit dat het morgen voorbij kan zijn. Ja. En, en dat is, als je vraagt wat zich verandert of ben ik veranderd... daarin... Ben ik wel echt veranderd of merk ik dat het in mijn hoofd ook echt anders is dan, dan hiervoor? En dat ik het, ik was op vakantie samen met mijn vriendin in Curaçao, echt een paradijselijke omgeving. Maar zaten, wij, zaten we te eten daar en, en nou, een soort van alles klopte en dan krijg je toch die gedachte van, en misschien morgen niet meer. En dat is, dan, dat is niet lekker en dat is ook wel waar ik hard, hard aan werk om dat we proberen terug te veranderen naar hoe dat hoe dat was. Gewoon een beetje relaxed in het moment kunnen zitten. Zeg. Ja, want, dat doe je daar iets van therapie bij zo Of hulp? Of? Ja, ik heb vanuit het ziekenhuis psycholoog of een, een traject met psycholoog aangeboden gekregen. Ja. Toen heb ik ook gezegd van ja, dat ga ik, ga ik gewoon doen. Ja. Um, maar er is ook wel veel herhaling van, want ik ben al eerder ook in therapie geweest ja. of in coaching gehad voor, ja, voor alles zeker. wat ik heb meegemaakt. Er is dus ook wel veel, veel herhaling van wat ik toen heb geleerd. Desalniettemin wel goed om, om dat weer allemaal te verstemmen. Hmm. Hey, en de keihard commerciële ambitieuze doelstellingen met NoDots, uh, staan die ergens op een dartboard? Uh, ja, uh, die zijn binnen Nederland. Zou ik heel graag op de e-merse de, de e top 100 willen komen? Dat is het, het bedrijf of de lijst met, met digital agencies ja, die in de top 100 komen. Ja. Um, die ligt wel echt voor onze ambitie voor dit jaar, slash volgend jaar. Zouden we daar wel graag een entry in willen maken? Mm -hmm. Ik zie ook wel dat Nederland binnen onze niche op een gegeven moment wel wat beperkter gaat worden in dat opzicht. We hebben nu een, een aantal mooie merken, ik denk dat we daar nog een stap omhoog in kunnen en willen maken. En dat gaan we ook doen het komende jaar. Mm -hmm. Maar dan zou ik ook wel heel graag die stap naar het buitenland willen maken. Okay. En het verkopen wel... van je bedrijf is natuurlijk een behoorlijke consolidatie aan de gang in Nederland. Een ja. paar grote bureaus die enorm aan het opkopen zijn en zo. Ja, klopt. Is dat voor jou nog een optie? Dat zou ik niet zo snel doen, hmm. nee. Ook omdat ik, zou, ik, ik zou, zeg maar, voor het geld zou ik het niet, niet willen, in dat opzicht zo interessant vind ik het daar niet voor. Ik, denk dat dat, ik, ik ken een aantal ondernemers ook met digital agencies die het wel hebben gedaan, maar die zijn vaak ook een stukje ouder. Die zijn dan 40, 45 ja. die zeggen van, ah, ik vind dit wel een mooi moment, dan heb ik en een hoop cash op de bank staan. Kan ik daarmee nog een, een concept wat ik heb, kan ik, kan ik een volgende stap mee maken? Dan ben ik dan nog jong genoeg voor om daar echt iets mee ja. te doen. Ja. Ja, ik heb dat niet, ik denk ik heb ja. nog uh, de komende 40 jaar sowieso voor me. Ja. En, daar komt het aan. Ik wil eerst hier echt iets gaafs van maken. En ergens ook wel de behoefte om te kunnen zeggen dat ik dat zelf gedaan heb. Ja, ja. Dan, dat dan, wens, niet, dan wens ik jou daar heel veel uh, succes en bovenal heel veel uh, plezier mee Marijn. Dankjewel dat je mijn gast wilt zijn. Dankjewel. En uh, dankjewel voor het uh, kijken en, uh, en luisteren naar een, uh, een prachtig mooi uh, ondernemersverhaal. En wil je er daar meer van zien of horen, abonneer je dan vooral op het uh, kanaal van 7DTV, op Spotify of op YouTube of waar je ook maar wil. Voor nu, dankjewel voor het kijken. Hoi!